Aaaaah <sighs> Ooh, <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> <laughs> <laughs> <laughs> What the fuck? <laughs> My dobia. My dobia. My fucking dopia. My dobia. My dobia. My dobia. My do My, do My do This was a coping. <laughs> yeah. Mytopia Gesponsorde video Mytopia Mytopia Mytopia Mytopia Mytopia Mytopia My My Hey Leuk dat jij kijkt Vandaag gaan we jaloers zijn op kanalen Wat bedoel ik daarmee? Want ik is lekker jaloers gaan zijn op mensen hun kanalen. Dus, als jouw kanaal in deze video komt, dan moet je niet boos zijn omdat ik je kanaal zo'n intussen gebruik. Maar dan moet je gewoon blij zijn dat ik jouw kanaal in mijn video doe van 151 views, want zoveel views ga ik deze video halen. Nee, even, even serieus als je naar mijn video's kijkt denk ik wel. <laughs> maar ja. We gaan vandaag gewoon even jaloers zijn op kanaal. hee Dus... Als eerste kijken hoe naar mijn kanaal Het is gewoon... Kut! Hoe weet iedereen? Kut! Jezus! En dan... Ja... Oh Kevin, fuck is jou er dan jou mee je kan ook. I mean. Oké, okay. laten we even kijken naar het kanaal die ongeveer even goed zijn als mij. Ja, even goed. Hoeveel rond de sub zitten die ik heb. Zoals geloof. Uh, oké, okay, ik heb meer precies, maar... <lacht> uh, uh, bro. <lacht> Trouwens, um, sommige van onze video's zijn gefubeld, dus ja... Ik ga ze niet even, ik ga ze niet, niet gebruiken, deze. Dus, maar deze, bro, 600. 1.1k. 600. 650. 900, 900, 600, 800, 800, 800, 1000, 1000, 1000, 1000, 900, 1000, 2000, 1000. 2000, <tie> Welkom bij Jaloersen op kanalen. Vandaag, Meester Geldof. Hallo, ja. Vandaag, Hallo, Meester Puck. Een 4500, een 4050 abonnees. Video's. Dit hè? Deze views. Klik de video gewoon even aan. Ah, hey, ook even een like geven. dit op een dag. De video staat nog niet eens een uur online. De video staat geen uur online, hè, jongens. En die is zo fucking meer bekeken. 21 uur geleden. Een livestream. Bro. Bro. Jullie denken vast van... Andreas, wat zag je? Je hebt nog steeds een vaste base van 300 tot 400 kijkers. Ja, maar ik zie ook bij de laatste video's dat het wel wat begint af te zakken. Mensen geven ook veel minder likes, komen meer dislikes bij, veel minder comments dan vroeger. Het gaat eigenlijk allemaal naar beneden. En ja, daarom vind ik soms wel dat ik eens jaloers mag zijn op kanalen. De ongeveer dezelfde subs we bij mij hebben, laat het gewoon veel beter doen. Kunnen we vast wel zeggen ja, dat je gewoon door moet gaan met Mytopia. Nee, het is, het is zo kut Mytopia, het is zo... Letterlijk pay to win en dan word je gelootkilled en dan ben je alles kwijt. En dan denk je jezelf van, ja bro, moet ik daarmee? En dan wilt Staf je ook niet helpen en lootkill is niet toegestaan. Maar toch Staf wil je niet helpen. Staf denkt van, ja, weet je, je had een wapenstok, Elytra, rugzak, boots, Allemaal heb gekocht met super veel geld. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan nou ja, dan word je toch helemaal geneukt door de server. En dan denk je jezelf van, ja man, even jaloers zijn op kanaal, Even jaloers zijn op kanaal, Even mag het wel, toch? Het mag toch wel even.